Kennisclip 2. Waar geven we de studievoorschotmiddelen aan uit? In deze kennisclip over de studievoorschotmiddelen beantwoorden we de vraag waar geven we de studievoorschotmiddelen aan uit? Bij de landelijke kwaliteitsafspraken is afgesproken om de studievoorschotmiddelen te besteden aan zes thema's. Deze thema's zijn intensiever en kleinschaliger onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, studiesucces, Onderwijsdifferentiatie, passende en goede onderwijsfaciliteiten en de verdere professionalisering van docenten. Ook is landelijk afgesproken dat de plannen om de middelen te besteden moeten passen bij het beleid van de hogeschool. Voor de Hogeschool van Amsterdam betekent dit dat de inzet van de studievoorschotmiddelen moet passen binnen de hogeschoolbrede strategische programma's. Deze zijn het verhogen van het aantal docenten, ...studeerbaar en robuust onderwijs, flexibilisering, honors, onderzoek in onderwijs, student engagement, professionalisering en goed georganiseerd onderwijs. Heb je na het bekijken van de kennisclips nog vragen, stel ze aan Participatie HVA.